Ik ben uh, de Goet-Michel, uh, uh, ik ben geboren in 2,758. Ik ben beroepsmilitair geweest. Op 30 jaar leeftijd heb ik botkanker uh, gehad en uh, daar, uh, uh, daarmee uh, na een jaar uh, heb ik een prothese gehad en uh, dat was natuurlijk een moeilijke weg in het begin, want dat was volledig een nieuwe wereld dat je terechtkomt komt, met veel beperkingen. Maar gelukkig met, met de jaren is dat natuurlijk veel verbeterd in algemene potrees, maar nog niet genoeg uh, in feite voor mij, om die beperkingen blijven. En hier aan de WWB zijn ze bezig met die prothese, waar dat toch in mijn ogen veel in zit. Maar natuurlijk, dat vraag, dat vraag ik veel tijd. Maar ik denk wel en ik heb wel de neiging dat, dat ze serieus op de goede richting zijn. Waar dat ik ook bepaalde interesse had om... Uh, met mijn, mijn prothese ben ik toch tamelijk beperkt en ik was benieuwd, zeker was, de mogelijkheden toekomst gezien, wat zou mogelijk zijn, dat ik zou, meer zou kunnen doen. Momenteel uh, heb ik wel uh, die ondervinding gehad dat dat zeker was, de Nelfmeer, bijvoorbeeld uh, die Ellinger. Met mijn eigen prothese kan ik niet of heel moeilijk. En hier gaat dat zeker wel veel groter. Dus op dat gebied is dat al een zeker was een grote stap in de goede richting. Die, die oefening dat ik moet doen kan ik tamelijk goed. En met mijn eigen prothese zou ik ze niet kunnen uitvoeren. Voor mij natuurlijk heel veel, maar uh, door gebrek aan tijd kunnen we niet natuurlijk alles op punt zetten. En dat vind ik uh, spijtig, want uh, ik kan zeker was niet concurreren met, met mijn tegenstreven, die natuurlijk veel verder zijn. En die zes oefeningen momenteel, uh, denk ik dat we zullen er drie zeker wel goed kunnen uitvoeren. Misschien één nog wel bij. Ik verwacht natuurlijk heel veel. Uh, het logisch zou uh, zijn, zoals een normale mens, een kunnen uh, naar omhoog en naar beneden doen. Naar beneden is in het algemeen te doen, ook met de man. maar naar boven gaan is dat zeker wat niet te doen. Uh, hier zitten we toch uh, in feite in de goede richting. Dat we al, ik kan al naar boven gaan uh, met mijn handen aan uh, leuning. En normaal naar boven gaan, want ik kan niet met de mens doen.